Als je met formules liet werken, dan kom je uiteindelijk ook altijd vergelijkingen tegen. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over formules en hoe je daarmee moet werken. Meestal krijg je dan een getal wat je in de formule moet zetten en dan kun je het antwoord uitrekenen. Maar wat als we het eens omdraaien? Dus je krijgt het antwoord en je moet erachter komen welk getal er in de formule ingevuld moet worden, zodat je het precieze antwoord krijgt. Dan heb je een vergelijking. We doen een voorbeeld. Een klusjesman vraagt 20 euro per uur en een vast bedrag van 35 euro. We kunnen nu de formule maken B is 20 A plus 35. Met B is bedrag in euro's en A is aantal uur. Als je nu weet dat de klusjesman 175 euro betaald krijgt, dan kun je uitrekenen hoeveel uur hij gewerkt heeft. We vullen de 175 in op de plek van de B. We weten dat de vaste kosten 35 euro zijn, dus voor het werk moet 140 euro betaald worden. Dat kan je delen door 20 euro per uur en dan krijg je 7. Voor 175 euro moet de klusjesman dus 7 uur werken. Met de formule 15W plus 35 is E, kan je bijhouden hoeveel euro spaargeld ik op mijn rekening heb. Hierin stelt W het aantal weken dat ik spaar voor en E staat voor het aantal euro's. Ik heb 215 euro nodig voor een nieuwe telefoon. Hoe lang moet ik dan sparen? Nou, er staat al 35 euro op mijn rekening, dus ik weet dat ik nog 180 euro moet sparen. Dus 15 keer W is 180 dan is 1xW keer 12 ik moet dus nog 12 weken sparen waarschijnlijk heb je op je favoriete social media al wel eens zo'n plaatje voorbij zien komen waarbij je een som moet oplossen waarbij stukken fruit een bepaald getal moeten voorstellen op het moment dat je die som aan het oplossen bent ben je ook eigenlijk een vergelijking aan het oplossen dus misschien ben je er al meer mee bezig geweest dan dat je door hebt. Een handige manier om vergelijkingen op te lossen kan zijn met behulp van bordjes leggen. Dat verdient echter een geheel eigen video. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te delen op al jouw favoriete social media en graag tot de volgende keer.